In deze video laat ik zien hoe je een nieuw tabblad kunt toevoegen aan een kanaal in Microsoft Teams. Ik ben in Microsoft Teams en ik heb hierboven de diverse tabbladen van het kanaal algemeen in beeld. Wil ik een nieuw tabblad toevoegen dan klik ik hier op de plus en dan opent een scherm waarmee ik allerlei uh, zaken kan toevoegen. Zoals bijvoorbeeld Office 365 apps, maar ook externe sites en in sommige gevallen heb je daar ook een Apart account voor nodig. Is er is heel veel mogelijk. Wil ik bijvoorbeeld een nieuwe een website hier toevoegen die ik veel gebruik in mijn lessen, dan klik ik op Website en dan moet ik hier een koppeling invoegen. Ik heb een SharePoint site hiervoor gekozen en die koppeling plak ik hierin en ik geef deze ook nog een naam. En verder kan ik hier nog een vinkje uitzetten of aanzetten. Standaard staat die aan. Dan krijg je ook een melding in het kanaal uh, algemeen bij de gesprekken. Zodat mensen daar ook op kunnen reageren dat jij een nieuw tabblad hebt aangemaakt. Ik klik op op slaan. En je ziet nu dat deze pagina als extra tabblad hier is toegevoegd. En hier wordt hij geopend binnen Teams. En verder heb ik in gesprekken ook een melding dat er een nieuwe tabblad is een nieuw tabblad vakpagina Nederlands is toegevoegd.